Hallo, ik ben Sjoerd Pernij, 22 jaar en uh, vind jij dat ik um, nieuw gezicht moet worden van Leeuwarden Studiestad, stem dan op mij. Dus als jij mij vaker wilt zien, folders, flyers, bushokjes of ofzo, stem dan op mij. <laughs>